Ja, wel heel spannend. Ik vind het echt super leuk. Maar het begint nu wel echt spannend te worden, met alle voorbereidingen voor vanavond. Voor mij, vooral nieuwe mensen te leren kennen, heb ik meegedaan. Uh, we gaan zo meteen catwalklessen krijgen, dus uh, ik heb dat nog nooit gedaan, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dus dat was voor mij ja, het grote ding, dus eigenlijk heb ik al gevonden. Nou, we gaan drie rondes uh, lopen op de catwalk en uh, daarvoor zitten we nu in uh, haar en make-up. En we hebben zelf uh, kleding en uh, dat gaan we presenteren. Hoe was de training voor jou hier op de officiële loper? Ja, eigenlijk uh, is het een beetje verwarrend soms. Je leert heel, helemaal opnieuw lopen, maar uh, volgens mij gaat het wel goed komen. Niet al te veel over nadenken en gewoon knallen. Nou, we hadden die catwalk trainen eerst aan de andere kant. Maar uh, nu dat het hier is, zeg maar, dan komt het wel even wat dichterbij hoor. Ja, Het hangt een beetje van de volgorde af. Als hij eerder komt en ik kan even stiekem bij hem spieken hoe goed de teaser is, dan gooi ik er ook eentje in en anders hou ik het toch bij mezelf. een toffe ervaring. Uh, ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Uh, ja, ik vind het toch altijd een beetje lastig als honderden mensen naar me kijken. Maar uh, de tweede run uh, ja, voelde ik me toch wel echt lekker in mijn vel. Dus uh, ja, Echt een toffe ervaring om mee te maken, absoluut. Nou, Ik heb de hele tijd gezegd dicht bij mezelf blijven. Dus ook dat ga ik nu weer doen. Ik ga de grootste glimlach die ik heb opzetten. En lopen alsof ik al twintig jaar de model ben. Ik heb natuurlijk mijn leukste jurkje uit de kast gehad, zoals je ziet. En uh, ja, gewoon uh, lachen uit de jury en een beetje knipogen, Dan komt alles wel goed. Ja, klopt. Ik dacht, ik doe mijn pruik op. Het was eigen thema en ik ga altijd uit met mijn pruik. Dus ik dacht, ja hij moet wel mee vandaag. Ja, eigenlijk vond ik het superkicken. Ik was heel nerveus van tevoren, maar het hangt een goede sfeer, het publiek is enthousiast en het is echt superleuk. Ik ben op en top uh, Leeuwarden en daarom denk ik dat ik ideaal een gezicht voor ben. Ik ga de laatste ronde gewoon heel erg mijn best doen en gewoon zoveel mogelijk uitstraling geven en gewoon ervan genieten. Elze! Elze, kom naar voren. Kom naar mijn vloer lieverd. Guido! De tweede winnares van Beauty and the Best is geworden... Lario! Yeah!